Nee, we gaan heen, Brian. We gaan heen. Gaan we alweer op vakantie? Nou, wat hebben wij een geluk, hè? De familie Romein is mogelijk door Wilo Onderhoudsbedrijf. www.wilo-onderhoudsbedrijf.nl Nou, je ziet dat, we zijn klaar om te gaan. Mama laat me net Bergen in. En we gaan naar het Heiderbos. Heb je er zin in, mama? Ja. Mooi. We gaan er een reisje van maken. En mama gaat misschien nog wel onderweg filmen. ben benieuwd. Ja, je gaat gewoon filmen, mama. God voor dikke Zo, Brian. Zijn we onderweg, hè? Nou, oma, ja. ja. We gaan eerst mama berber afzetten. Mama is even berber aan het eten aan te geven. Ik kom ook niet meer aan de woorden. Maar we staan langs de snelweg. grote letters opgeschreven. Met. We gaan zo tot uh, op vakantie. Net als die meneer van de Pluk van de Plattevet. Ja, oma komt ook. Een andere oma ook. En. Uh, opa en Patrick. Ja. Zeg even straks tot straks allemaal. Dag! Tot straks. Kom we terug. Nou, inmiddels zijn we op het park aangekomen en uh, mogen om 3 uur in. Het is nu 4 voor 3, dus ik uh, ga auto starten. En rustig aan die kant op rijden. Brian, wat zei je? Wat zei jij? Hey, gaan we naar het huisje? Nou, let's go. In 1986 opende de Bungalow Park de Santa Parks, het Bungalow Park, het Heidebos. Het park is het eerste park van Centerparks dat een wild waterbaan in het subtropisch zwemparadijs heeft gemaakt. Al in 1987 onderging het Bungalow Park een vernieuwing. Zo werd onder meer het parkcentrum overdekt. In de periode 1996 tot 1998 werden alle parken van Centerparks vernieuwd. Zo ook het heidebos. Op het park werd de jungle dome geïntroduceerd waar mensen kan verpozen in een nageboots oerwoud. Ook werden de bungalows vernieuwd die bij Centerparks Park's cottage genoemd worden. Dus die periode bestaat de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende typen cottage's. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hé, hey, Oma, ben jij er ook? Ja. Oma, Vlop.nl tegenwoordig. Wow. <laughs> ja, ja? waar zijn we? We ja, hadden het is eigenlijk wel een beetje verraden. hè? Ja, eigenlijk wel een beetje. Heidebos. Heidebos. In heide. Ja. En waar ja, is we? Hé nou dan liggen jullie van hier heen. Oh, oh mijn god via. Oh. Kijk nee, nee, nee, nee, nee. hmm. dat is er weer van fannen nodig. Ik zie je wel je aanrader mooi van. Veel kinderen. Leuk voor de kinderen. En, uh, altijd een lach op het gezicht. Ja. Geef je papa een hand, want er komt een brug aan. Dan moeten we moeten op mama wachten. Ja? Ga maar zitten. Hebben maar naar de eentjes kijken. Kijk da daar! Wat gaat daar -da. he? Ja. En we hebben jullie Sinterklaas gevonden. Nee, dat niet. Oho! Dat is zeker <truimertijd> een boodschap, hè? Ik wil Nou, ik denk dat het een dik poesje Ik kan wel wel. Nou, we twijfelden een beetje. We een dikke vlieg over het raam, ik Ziet je dat? Ja, daar je dat. Ja, wat gaan we doen? Laat je zetten. Gaan ze knutselen? Heel je broekje is vies, hè? Nu dat je net ging zitten. Hè? Dat je net ging zitten. Ryan, kijk eens. Wat gaan we doen? Gepakt wat de batterij erin doen? Op de vroege, deze de ochtend? Ja, het is deze ochtend. En we zitten om half wel van de knutsel. Lang leven de familie gewoon Kom het dan? Worden we niet meer lopen. Oké. Okay. we gaan dan lopen. Ah, hou je bij P. Ah. Goed dragen, Tasje. Het wordt steeds ouder. Kleine eens, ik ben al vier oh, ja. ja Dit is een heel een een een mooi, een mooi maatje van jou dan. Nou, aardig voor niet, meer. Ja. Oké, maar moet je dat strijken? Ze mogen maar aaien. Kom op, maar aaien. Haaien, aaien, kastje. Ja. Haaien, maatje. maar ben je Ja. Ja. je ja. moet potje. Ja, de wil een een sissy Die vindt dat er wel een beetje moeilijk Ja, Berber, dat was alweer de vakantie. Dat was alweer de vakantie. We hebben net alles hier opgeruimd. En dan uh, gaan we naar huis. Dan gaan we weer lekker naar ons Lusdijk, lekker ons eigen bed. Brian, hoe heb jij het gehad op vakantie? Was het leuk? Vond je het leuk? Wij zeggen, iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Ga je zwaaien? Da, oh, doe maar nog een keer, daar ja. wacht oh, hij. De familie Romein is mogelijk door. Wilo Onderhoudsbedrijf www.wilo-onderhoudsbedrijf.nl